welkom bij iedereen kan haken we gaan vandaag deze hele mooie waaier maken uh, het lijkt moeilijk maar het zijn heel veel lossen van vijf die lossen van vijf zitten hier tussen en je begint aan de onderkant ja deze is rondgehaakt omdat uh, voor het truitje um, ja de ring sluiten heel makkelijk is maar als je ziet hier dat je begint met een rij lossen en dan ga je met uh, vaste, losse en een vaste. En ik zal straks uh, uitleggen hoeveel dat je nodig hebt voor alle toeren. Dat doe ik heel rustig. Per toer ga ik dit uitleggen. En als je deze steek kan, ja, dan kan je daar hele mooie zomerjurkjes of ja dit kan ook een kleedje worden. Maar dit kan ook een vest zijn. Uh, dit wordt een truitje of een jurk. Er ligt eraan. Uh, of ik het haal met de wol, dat heb je wel eens. Maar um, ik zal zo even uitleggen welke wol ik heb gebruikt en welke haaknaald. En uh, ja, dan gaan we beginnen. Dus ik zie je zo terug. Om deze waaiersteek uh, te leren heb je wel um, een paar dingen nodig. Dus uh, ik zal even zeggen wat de benodigdheden zijn. Ik heb een bolletje wol, de Amy. En de Amy kost 1,29 momenteel bij de Zeeman en dit is op haaknaald 2,5 tot 3,5. Maar ik heb haaknaald, als je het zo ziet, nummer 4. Even kijken of ik het iets scherper kan stellen. Ja, nummer 4, een schaartje, twee steekmarkeerders of één in ieder geval uh, voor de toer dat je weet waar de toer eindigt en waar je weer moet beginnen dus dan uh, zet je even een steekmarkeer erin en een stopnaaldje en dit patroon werkt heel makkelijk, um, maar ik ga het per toer uitleggen. Dus dan gaan we gewoon stap voor stap doorheen en dan kan iedereen die stokjes kan haken, kan deze mooie waaiersteek leren. En uh, je kan nu opzetten gewoon met een opzetlus. wil even wel het begin een beginnetje hebben ja. een gewone opzetlus ja ik maak hem eigenlijk altijd zo dat je hem eigenlijk om je vinger wint dan hou ik hem vast en dan trek ik hem hier doorheen maar dat doet iedereen op zijn eigen manier En de waaiersteek is deelbaar door 20, dus um, ja, kijk, dit truitje of jurk, wat je ook maken wil, ik kan wel even meten. En, je me en dan meet je even je heup omtrek. En dit is precies, ja, 50, dus 1 meter. Dus mijn uh, heup is uh, 1 meter. Ja, bij mij is het een beetje aan de ruime kant hoor en dan ga je gewoon lossen maken en dan doe je elke keer 20 steken totdat je aan je gewenste lengte komt dus je deelt je maakt elke keer 20 lossen 20 lossen 20 lossen en als je klaar bent met je lossen dan uh, sluit je de ring en dan uh, gaan we beginnen aan de eerste toer als je de gewenste lengte hebt met je losse, dan sluit je de ring. Dus je pakt gewoon de eerste steek. Die gaat bij mij ook altijd lastig hoor. En dan sluit je de ring. Die was lastig, maar dat maakt niet uit. Ik heb nu maar een kleine ronding gemaakt, omdat uh, um, ja, om het uit te leggen en de toeren zo lang zijn, dan uh, is het makkelijker om een iets kleinere ring te pakken. En je begint met 5 lossen en een vaste in de vierde steek. Dus je zet 1, 2, 3, 4, 5 lossen en dan ga je de vierde steek opzoeken, dat is dus vanaf um, de begin, 1, 2, 3, en dan de vierde steek, en dan zet je een vaste in, doorhalen, draad ophalen, en een vaste, en dan doe je weer 1, 2, 3, 4, 5, je mag gerust heel losjes haken, en dan in de 1, 2, 3, 4e steek zet je weer een vaste. En zo herhaal je de hele toer tot het eind. Dus dit is toer 1. 5 lossen, een vaste in de 4e. 5 lossen en een vaste in de 4e. Dus je slaat er 3 over en in de 4e zet je een vaste. En op het eind van de toer zie ik je weer terug. En dan zijn we nu op het einde van de toer aangekomen. En dan doen we even nog de laatste 5. 1, 2, 3, 4, 5. En dan sluit je de toer hieronder, waar je begonnen bent, onderaan. Dan moet je wel twee lusjes pakken, want dat is mooier. Dus dat je echt twee lusjes op je haaknaald hebt en dan sluit je de toer met een vaste en als je dan je werk een beetje plat legt dan uh, zie je dat je al allemaal boogjes hebt gemaakt ja ik heb nu een kleine ronde gemaakt en als ik dan het voorbeeld kijk dan heb je deze eerste toer met die lusjes vijf lusjes en een vaste in de vierde uh, van de opzetring en dan gaan we nu met toer 2 beginnen en toer 2 zijn 7 dubbele stokjes, en die zet je in zo'n ringetje. Dus die 7 dubbele stokjes, en dan gaan we verder met weer 5 lusjes vaste, 5 lusjes vaste, 5 lusjes vaste, en dan in de volgende opening weer 7 dubbele stokjes. Dus we beginnen met 2 keer de draad om te slaan. Moet ik moet wel een goede draad pakken. 1, 2 en in dit eerste lusje daar gaan we 7 dubbele stokjes maken. En als je klaar bent met de 7 dubbele stokjes, dan ga je meteen hierin een vaste zetten in die eerste lus. Dus dan sluit je eigenlijk het waaiertje in die eerste lus. En dan ga je weer drie boogjes maken en die zijn allemaal altijd 5 lossen. 5 lossen en dan zet je weer een vaste in dit boogje. En dan weer 5 lossen. 1, 2, 3, 4, 5. En dan weer een vaste in het boogje. En dan hebben we hier al 1, 2 boogjes. En dan gaan we nog een boogje maken. 1, 2, 3, 4, 5. en in het volgende boogje ga je weer 7 dubbele stokjes maken en als je op het eind van de toer bent dan zie ik je weer terug dus 7 dubbele stokjes in de volgende opening kijk en als je nu weer die 7 dubbele stokjes hebt gemaakt dan maak je weer drie van die boogjes van vijf lossen dus meteen na die zeven dubbelen ga je hierin en maak je weer een vaste en vijf losse en zo maak je de hele toer af. Zorg je dat je drie boogjes hebt en in het vierde boogje 7 dubbele stokjes. En dan zie ik je op het eind van toer 2 weer terug. En dan zijn we nu aangekomen op het einde van toer 2. En dan sluit je de toer in de eerste van de vorige toer. Dus in die vaste en daar zet je hem vast. Het boogje met een vaste. En dan heb je toer 2 is klaar. En dan zet je wel even een marker onderaan, zodat je weet van, nou hier begint de toer. In het begin kan je het ook aan het draadje zien. Maar um, dit wordt eigenlijk het mooie boogje. Dus we gaan nu met toer 3 en dan gaan we meteen met een dubbel stokje beginnen op het eerste stokje en dan zetten we er een losse tussen. Dus je zet een dubbel stokje op de eerste stokje. En weer een losse en weer een dubbel stokje op het tweede stokje. Dus op elk stokje zet je weer een dubbel stokje maar dan zet je er een losse tussen een losse en nou weer een dubbel stokje op het volgaande stokje van toer 2 we zijn nu bij toer 3 en weer een losse en zo maak je weer 7 dubbele stokjes maar dan zet je er een losse tussen en dan zie ik je daarna weer terug je hebt nu 7 stokjes dubbele stokjes gemaakt en op het einde dan um, ga je hier dus in die eerste lus een vaste zetten. En dan maak je mee die waaier eigenlijk dicht van toer 3. En dan ga je twee boogjes tussen de waaiers maken. En elke keer hoef je maar tot 5 te tellen. 1, 2, 3. Drie, vier, vijf lossen. En die zet je weer vast met een vaste in het volgende boogje. En weer vijf lossen. En die zet je weer vast in het volgende boogje. En dan kom je bij de volgende waaier aan. En dan ga je weer een dubbel stokje op de eerste stokje zetten. Weer een lossere tussen. En zo weer elke op elk stokje een dubbel stokje. En dan zie ik je op het eind van de toer 3 terug hier bij het eind. En we zijn op het eind aangekomen van toer 3. En dan doe je nog een vaste in het laatste boogje. Dus dat je weer twee boogjes hebt. En dan ben je op het einde van toer 3. Dan gaan we aan toer 4 beginnen. En dan begin je meteen met een dubbel stokje op het eerste stokje. En dan zet je er 2 lossen tussen. En dan ga je weer een dubbel stokje op elk voorgaand stokje. En 2 lossen tussen. En op het eind zie ik je weer terug. We hebben nu 7 dubbele stokjes op de voorgaande stokjes gehaakt. Met 2 lossen ertussen. En dan ga je weer in het boogje een vaste zetten. Dan weer 5 lossen. 1, 2, 3, 4, 5. En dan weer in het volgende boogje een vaste. En dan hou je dus maar één boogje over en dan begin je meteen met weer een dubbel stokje op het eerste stokje van de volgende waaier te zetten. En weer twee lossen ertussen. En zo maak je de hele toer af met één boogje tussen de waaiers in. En dan zie ik je op het eind van toer 4 terug. We zijn nu aangekomen op het einde van toer 4. Zetten we dus na die 5 lossen even een vaste nog in het laatste boogje. En dan gaan we aan toer 5 beginnen. Kijk, we hebben nu toer 1, 2, 3, 4. En dan gaan we aan toer 5 beginnen. En toer 5 is eigenlijk weer een hele andere toer. Die begint met, ik zal even deze opzij en het voorbeeld bij dit is toer 5 en dit begint met uh, stokjes en dan moet je in elke boog van die 7 stokjes doe je 5 stokjes maar haken maar die zet je vast op het stokje met een vaste dus we zullen beginnen met toer 5 we deze weer even aan de kant we pakken ons werkstuk kijk dit is ook makkelijk om even te oefenen hè? dat je de steek te pakken krijgt dus in die boogjes waar je dus uh, die stokjes hebt en dan moet je zorgen dat je 1 2 3 4 5 6 openingen hebt dus je pakt niet de eerste opening maar je pakt de tweede opening dus want dit is nog het boogje dus na het dubbele stokje dan ga je gewoon 5 stokjes in deze opening zetten dus dit is 1, 2, niet, niet te snel willen. Dit is vijf en dan zet je hem vast op het eerste dubbele stokje met een vaste en dan begin je met de volgende opening doe je weer 5 stokjes en op het eind van die 5 zet je hem weer vast op het dubbele stokje met een vaste 4. 5 En dan heb je op het dubbele stokje. Daar zet je weer een vaste. En even kijken of ik het dubbele, kijk deze gewoon het dubbele draadje pakken. En daar een vaste. Ik zal even dichterbij kijken. Kijk en dan heb je. Uh, zes openingen waar je vijf stokjes in doet met die sluit je met een vaste en dan zie ik je op dit stukje weer terug en nu hebben we het einde van die 1 2 3 4 5 6 uh, openingen en dan hebben we 5 stokjes en op het einde dan um, zet je een vaste in die enige opening en dan ga je weer verder met die andere waaier dus hier zet je een vaste in en dan ga je in deze waaier de volgende waaier weer vijf stokjes en een vaste op het dubbele stokje zetten dus ik doe even mee we zetten hier in deze lus een vaste dus dan sluit je eigenlijk de waaier nou, nou zit net mijn draad een beetje dubbel dus ik ga even opnieuw een stokje maken want je kan het beter als je draad een beetje verkeerd zit gewoon uithalen dan dat je doorgaat en het blijft lelijk 1 2 3 nog even twee stokjes bij want ik heb iets uitgehaald 4, 5, en dus dat laatste groepje van 5, die zet je vast in de opening, met een vaste. En dan ga je weer in die volgende waaier, maar dan sla je deze over. Je begint echt na het dubbele stokje, daar ga je weer 5 gewone stokjes maken. 1 2 3, 4, 5 en die zet je weer vast met een vaste en zo ga je deze waaier weer afmaken en dan zie ik je op het eind van toer 5 terug. We zijn aangekomen op het einde van toer 5, en we gaan nu dus nog even een vaste hier in de laatste opening, en dan beginnen we met, met toer uh, 6 op 1, 2. Het derde stokje, daar zetten we even een stokje, en dan gaan we 5 lossen maken: 1, 2, 3, 4. 5 en die gaan we vastzetten in het middelste stokje. 1, 2, het derde stokje met een vaste en dan gaan we weer 5 lossen en die zetten we ook weer vast. 1, 2 in de derde zodat je allemaal mooie boogjes krijgt. Kijk, dan krijg je allemaal mooie boogjes alleen tussen die. Waaiers in. Moet je met stokjes werken, maar daar zijn we nog niet. Um, haak even mee. 1, 2, 3, 4, 5. En weer op de 1, 2, derde, bovenste van het waaiertje zet je hem vast met een vaste. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, de derde, een vaste, 1, 2, 3, 4, 5, dus de eerste, tweede, de derde, een vaste. En dan kom je tussen die waaiers in, dus dan ga je van de ene waaier naar de andere. En dan moet je deze dus die laatste niet sluiten met een vaste, sorry, even terug uit. Maar de laatste waaiertje moet een stokje zijn, maar je doet wel eerst 5 lossen en dan een stokje op het middelste stokje. En je begint weer de nieuwe waaier ook met een stokje op de 1, even goed tellen. 1, 2 op de derde daar begin je mee. Dus daarmee spring je de waaier, zeg maar daar begin je mee met de nieuwe waaier. En dan doe je weer 5 losse, en een vaste. Op de volgende boogje op het volgende boogje. Dus die hoe je van waaier naar waaier gaat dan doe je eerst 5 lossen en op de laatste zet je een stokje en op de eerste zet je een stokje meteen door hier doe je weer 5 lossen, vaste, 5 lossen, vaste en als je op de laatste bent dan kom ik weer bij je terug we zijn nu op toer 6 met het laatste waaiertje heb ik toch die 5 uh, losse maak je dan. En het laatste waaiertje doe je in de middelste. Dus 1, 2 sla je erover. Daar zet je een stokje in. En dan begin je aan de nieuwe waaier ook met een stokje. Dus 1, 2 en in de derde. Eerst even draad omslaan en in de derde. 1, 2, dit is de derde. Daar zet je ook een stokje. En dan kan je weer verder met je losse, vijf lossen en de vaste. Dus hier moet je opletten als je de ene waaier klaar bent en je gaat naar de ander. Dan pak je eerst vanaf de tweede laatste vijf lossen en meteen een stokje. En dan zet je ook een stokje uh, in het eerste waaiertje. En dan ga je weer 5 lossen, een vaste, 5 lossen, een vaste, 5 lossen, een vaste, totdat je weer op het einde bent. En dan zie ik je op het eind van toer 6 terug. En nu zijn we op het einde van toer 6. En dan heb je als het goed is um, hier nog 5 lossen en een stokje in het laatste boogje gemaakt. Dan sluit je de toer hier op dit uh, stokje dit stokje van het eerste boogje en dan sluit je de toer met een halve vaste en dan pak je eventjes je markeerder en dan ga je daar omdat je nu weer verder gaat nu gaan we met toer 7 verder zet je hem even hier neer want anders dan ja, begint je marker zeg maar te ver hier dus je marker zet je eventjes op het einde van een boogje en nu gaan we met toer 7 en toer 7 kijk je hebt hier toer 1 2 3 4 5 6 hebben we nu gedaan kijk je het goed kan zien je hebt hier nu boven die boogjes gedaan en nu hebben we weer een toerboogjes nodig, dus deze. Maar dit lijkt misschien te ingewikkeld, dus die leggen we gewoon lekker aan de kant. En dan gaan we nu weer een setje van 5 boogjes maken. 1, 2, 3, 4, 5 en die zetten we weer vast in het boogje. Met een vaste. En weer 5. En die zet je weer vast. Met een vaste. En zo ga je de hele toer af. Elke keer. 1, 2, 3, 4, 5. En in een boogje zet je hem vast. 1, 2, 3, 4, 5 en in een boogje zet je hem vast. En ook als je bijvoorbeeld hier komt, dus het einde, nou, dan ga ik nog eventjes mee haken. 1, 2, 3, 4, 5. Dan zet je hem hier ook weer vast. Kijk, en dit zijn die einde van die waaien, maar je pakt dus dadelijk, hier ga je dus weer overheen. Dus je gaat over dit beginpunt heen. 1, 2, 3, 4, 5 en weer een vaste. En zo maak je heel toe 7 af, dat je weer allemaal van die boogjes van uh, 5 lossen en een vaste krijgt. En hetzelfde als toer 1. Hè? Dan uh, begin je weer uh, eigenlijk met een nieuwe waaier nu. Dus het lijkt ingewikkeld, maar straks komt die nieuwe waaier in dit puntje. Maar eerst maar is toer 7, dus gewoon 5 losse en een vaste in elk boogje. En dan zie ik je op het eind weer terug. We zijn op het einde van toer 7 aangekomen en die sluiten we in die eerste lus van uh, van ja van het begin van toer 7. Dus die sluiten we met een vaste. En dan gaan we nu weer die lusjes maken hier bovenop. Dus 1, 2, 3 lusjes. En dan gaan we dadelijk in het begin weer hier. Hier moet een waaier weer inkomen. En hetzelfde als toer 2, dus 7 dubbele stokjes. Dus nu ga ik even terug tellen dat ik um, 1, 2, 3 boogjes dadelijk krijg. Nou, ik zal even dus beginnen met 5 lossen. En dan zet je weer een vaste in die lus. en dan gaan we weer 5 lossen 1 2 3 4 5 en die zet je weer vast in die lus en dan zijn we er bijna kijk dit is de opening tussen de twee boogjes en in deze opening gaan we weer, net als toe 2, 7 dubbele stokjes maken. En daartussen moet je zorgen dat je 1, 2, 3 lussen hebt. 1, 2, 3, 4, 5. En die zet je ook weer vast in de volgende lus. En we komen ook uit hoor. Dus we zitten hier precies tussen die 2 boogjes in en hier gaan we weer 7 dubbele stokjes maken als toe 2 nou even opnieuw op. Op zich denk ik nu dat je, als je zeven dubbele stokjes maakt en weer drie boogjes, ja dan heb je het patroon te pakken. Dan kan je dus, ja nu is hij zeg maar in de ronde gemaakt, je kan hier dus een truitje van maken, of een kleed, of een jurk, of wat je maar wil, maar je hebt hem nu te pakken, dus... Uh, ik zou zeggen bedankt voor het kijken graag duimpje omhoog voor uh, ja de goede respons en uh, hieronder mijn foto aanklikken om uh, te abonneren en uh, ja je ziet elke keer de nieuwste haak steken en deze is gewoon makkelijk aan te leren hoor. je moet hem even door hebben dat je echt uh, begint met uh, ja gewoon vanaf stap 1 toer 1 tot en met 7 volgen en dan ga je weer die boogjes maken en dit is echt een hele mooie steek opengewerkt, mooi zomersteek maar uh, ik zou zeggen bedankt voor het kijken nogmaals en uh, abonneer op uh, klik op de foto en uh, dan zie ik je de volgende keer weer terug voor de nieuwste haaksteken